Hallo, welkom bij Jan de Kerbenjongen. Fijn dat jullie weer kijken. Deze keer gaan we weer verder met het monteren van de voorwielophanging. en wat kleine reparaties aan schoordraad. En het uitpersen van de wielagers. Mooi versleden. Hier is het verschil goed te zien. Tussen het nieuwe en het oude rubber. Het monteren van de stabilisatorrubbertjes gaat beter als ze warm zijn. Deze komen nu uit een bak met warm water. Nee, dat kan niet, yep. Ja, Kraantje dicht. Het inpersen van de wielagers. Ben ik vergeten te filmen? Dit is in de omgekeerde volgorde als het uitpersen. Na het schoonmaken van de fusees en het weer schilderen. 재미, oh, Dit was het weer voor deze week. Bedankt voor het kijken. Vind je dit soort filmpjes nog leuk? Abonneren, duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe.